Via Installatron van cPanel kun je WordPress eenvoudig installeren. Log in binnen je hostingpakket en klik op WordPress. Klik daarna rechts op Installeer deze applicatie. Je gaat WordPress nu installeren. Standaard staat dit goed ingesteld. Scroll naar beneden om de titel van je WordPress website aan te passen. Zodra je dat hebt gedaan, scroll naar beneden en klik je op installeren. Het installeren kan een minuutje of twee duren. Voor deze video is het versneld. Zodra de installatie is voltooid, klik je op de link, uh, dat eindigt op wp-admin, om in te loggen op je nieuwe website. De installatie is nu voltooid.